Hi, mijn naam is Sarah Geerlings. Ik heb een NLP trainingsbureau en ik geef NLP practitioner en mastertraining in Amsterdam en in Zuid-Afrika en in Spanje. Vandaag ben ik op bezoek bij Mercedes de Bruin. Ze heeft twee weken geleden de practitioner afgerond en ik ben heel benieuwd hoe zij het ervaren heeft en nou ja, wat ze er überhaupt aan heeft en of er een resultaat is. Als eerste ben ik benieuwd, waarom ben je NLP gaan volgen überhaupt? Um, ik wil graag weten wat het precies inhoudt. Ja. Een inhoud ja. en wat het voor mij zou kunnen betekenen. Oké. Okay. Had je het ergens gehoord, gezien? Um, ja, ik ben er eigenlijk wel mee in contact gekomen door verschillende mensen in mijn omgeving. En dat heeft me eigenlijk getriggerd om te denken: van, Nou, dat ga ik ook eens uh, van dichtbij bekijken. Ja. Um, vraag 2. Wat. En heeft het je opgeleverd? of wel, Hoe was het? Nou, ik ben er vrij blank ingegaan, waardoor er eigenlijk alles zou kunnen gebeuren voor mijzelf of uh, de, mijn, mijn emoties of innerlijk, maar ook qua taalgebruik natuurlijk. En wat ik met name wel erg interessant vond, is dat ik heel erg bewust ben geworden van de manier waarop ik taal gebruik. En ook, um, ja, weet je, wat is, doel, wat is het doel wat je eigenlijk zou willen zeggen en hoe breng je dat? Uh, dat aan de ene kant, maar je gaat eigenlijk ook wel een stapje verder. Um, we zijn allemaal heel erg bewust van wat we zeggen, maar in het onbewuste zit natuurlijk ook heel veel en daar heb ik eigenlijk meer een kijkje in gekregen en hoe dat dan ook voor mezelf werkt. Dus ja, dat was eigenlijk heel mooi. Ja. Mag ik daaruit concluderen dat je dingen over jezelf hebt geleerd die je voorheen niet wist? Um, misschien wist ik ze wel, maar kon ik ze niet zo goed benoemen. Goed. Dus dat is uh, ja, belangrijk. Goede les geweest. Wat is er nu anders? Um, ik ben bewust. Ik ga zelf bewuster om met taal. Dus ik zie het ook meer als een instrument. Dan als een, een instrument om te communiceren. Dan als gewoon maar iets er snel eruit gooien. Zeg maar. En verder denk ik. Ben ik ook bewuster ga ik met mezelf om. Ik kijk meer naar mezelf. Niet alleen maar qua communicatie, maar ook qua ja, welke dingen ik doe, hoe ik over dingen nadenk. En ook in groepen. Uh, kijk ook zeg maar meer naar mijn gesprekspartners op een andere manier. En, um, ja, het heeft gewoon veel verdieping gebracht. En dat had ik ja, dat is eigenlijk een heel mooi cadeau. Jongens, wil je ook zo'n cadeau? Of misschien dat aan je vrienden geven? Kan.